Welkom allemaal, in deze video gaan we vergelijkingen oplossen met behulp van de ABC-formule. De ABC-formule gebruiken we om kwadratische vergelijkingen op te lossen. En deze ABC-formule kunnen we gebruiken als de kwadratische vergelijking in de vorm staat ax² plus bx plus c is 0. De ABC-formule ziet er als volgt uit. x is min b min wortel d gedeeld door 2a... Of x is min b plus wortel d gedeeld door 2a. Nou die d heeft een speciale rol en die d noemen we de discriminant. En deze discriminant berekenen we door middel van de formule d is b kwadraat min 4ac. Nou, wat je hier ziet, dit is de complete ABC formule. Het is heel belangrijk dat je de ABC formule uit je hoofd leert. Laten we eens gaan kijken hoe de ABC formule werkt aan de hand van een aantal voorbeelden. We hebben de vergelijking 2x 2 plus 10x plus 12 is 0 en deze gaan we oplossen. De eerste stap die we zetten is kijken of die in de vorm staat ax 2 plus bx plus c is 0. Nou, wanneer we nu kijken naar de vergelijking, dan zien we staan 2x, dat komt overeen met het ax-gedeelte. Verder zien we nog plus 10x, dit komt overeen met het bx-gedeelte. En we zien nog plus 12, wat overeenkomt met plus c. Oftewel, ax plus bx plus c is 0. Dus de vergelijking staat in de juiste vorm. Stap 2 is het noteren van de a, de b en de c. Deze a, b en c kunnen we aflezen uit de vergelijking. Zo zien we voor a dat deze gelijk is aan 2. Voor b zien we dat deze gelijk is aan 10. En we zien voor c dat deze gelijk is aan 12. Gaan we naar de volgende stap. En dat is het berekenen van de discriminant. Voor het berekenen van de discriminant gebruiken we de formule b kwadraat 4ac. We zien een b kwadraat. En we gebruiken daarvoor onze gevonden b, namelijk b is 10. En we krijgen 10 kwadraat, immers b kwadraat. Vervolgens min 4 keer a. En voor a gebruiken we de gevonden waarde a is 2. Dus we krijgen min 4 keer 2. Ditzelfde doen we voor c. En we zien dat we voor c hebben gevonden 12. Dus we krijgen min 4 keer 2 keer 12. Even wat uitrekenen. 10 in het kwadraat dat is 100. En min 4 keer 2 keer 12 is min 96. 100 min 96 geeft een discriminant van 4. Kunnen we nu verder met het berekenen van onze x-waarden? Voor de ene x weten we dat we die kunnen vinden door min b, min de wortel van de discriminant, te delen door 2a. De andere oplossing vinden we door x is min b plus de wortel van de discriminant gedeeld door 2a. Nou, als je nu goed naar deze beide formules kijkt, dan zie je dat het enige verschil tussen die twee formules is dat bij de ene een min staat en bij de andere een plus. Verder is die helemaal hetzelfde. Gaan we de gegevens invullen. We zien staan min b, we hadden b is 10, dus dit geeft min 10. Vervolgens hebben we de wortel van de discriminant. De discriminant is 4, dus we krijgen min de wortel van 4. Dit geheel delen we door 2 maal a. We zien a is 2, dus dit geeft 2 maal 2. Hetzelfde doen we voor de andere oplossing. Alleen nu hebben we in plaats van een min hebben we een plus. Verder is die helemaal hetzelfde. In de volgende stap gaan we even een aantal dingen uitrekenen. We zien min 10. Min, nou die wortel 4, van wortel 4 weten we dat is 2, dus we krijgen min 10, min 2. In de noemers zien we staan 2 keer 2, dus we gaan delen door 4. Hetzelfde doen we voor de ander, alleen nu wordt die min wordt weer een plus. En nu kunnen we gaan rekenen, min 10, min 2 is dus min 12. Dit moeten we delen door 4. Voor de andere oplossing krijgen we min 10 plus 2, dat geeft min 8, en dit gaan we delen door 4. Zijn we aangekomen bij de laatste stap, namelijk min 12 gedeeld door 4 is min 3. En voor de andere x vinden we min 8 gedeeld door 4 en dit is min 2. De oplossingen zijn x is min 3 en x is min 2. Laten we er nog eens eentje gaan doen. We hebben de vergelijking. 2x kwadraat min x min 3 is 0. We gaan eerst weer controleren of die in de juiste vorm staat. We zien 2x kwadraat, dat correspondeert met ax kwadraat. Vervolgens zien we staan min x. Nou, je weet waarschijnlijk dat min x hetzelfde is als min 1 keer x. Dit komt overeen met plus bx. En we zien nog een min 3, komt overeen met plus c. En is 0. Dus de vergelijking staat in de juiste vorm. Gaan we naar de volgende stap. Dat is het aflezen van de waarden van A, B en C. We zien dat A een waarde heeft van 2. B heeft een waarde van min 1. En C heeft een waarde van min 3. Kunnen we verder gaan met het berekenen van de discriminant. We gebruiken wederom d is b kwadraat min 4 keer a keer c. Voor b zien we nu dat we een waarde hebben van min 1. En omdat we deze gaan kwadrateren, moet je even goed opletten dat je haakjes gaat gebruiken. Dus we krijgen min 1 in het kwadraat, dus de min 1 zetten we tussen haakjes. Krijgen we min 4 keer de a. a heeft een waarde van 2. Dit moeten we nog vermenigvuldigen met c. En c heeft een waarde van min 3. Gaan we kijken, min 1 in het kwadraat, min 1 keer min 1, min keer min is plus, 1 keer 1 is 1, dus dat geeft 1. En min 4 keer 2 keer min 3 geeft 24, dus we krijgen 1 plus 24. En dit maakt samen 25. Dus we hebben een discriminant van 25. Gaan we naar onze oplossingen toe voor de eerste hebben we x is min b min de wortel van de discriminant gedeeld door 2a. De andere oplossing min b plus de wortel van de discriminant gedeeld door 2a kunnen we de formules invullen. We zien weer min b. In dit geval hebben we een b van min 1. Dit geeft min min 1. Hier moeten we van afhalen de wortel van de discriminant. We hebben een discriminant van 25. Dus dit geeft wortel 25. Dit geheel delen we door 2a. We hebben een a-waarde van 2, dus dit geeft 2 maal 2. De andere oplossing is vrijwel hetzelfde, alleen de ene min wordt nu een plus. Uitrekenen wat we tot dusver hebben. Min min 1 dat wordt 1. En de wortel van 25 dat is 5. We hebben een noemer van 2 keer 2 dus dit geeft 4. En bij de andere oplossing hebben we dan 1 plus 5 gedeeld door 4 nou dit kunnen we nog even uitrekenen dit geeft min 4 gedeeld door 4 of x is 6 gedeeld door 4 en dan komen we bij het eindantwoord x is min 1 of x is anderhalf dus x is min 1 en x is anderhalf zijn de oplossingen van de vergelijking 2x kwadraat min x min 3 is 0 Gaan we naar de laatste opgave. We gaan weer een vergelijking oplossen. En ditmaal is dat de vergelijking 2x kwadraat min 8x plus 5 is 0. Stap 1. Controleren of die in de juiste vorm staat. We zien 2x kwadraat, oftewel ax kwadraat, min 8x. Komt overeen met bx en we zien plus 5, dus we hebben ook een c-waarde. En dit geheel is gelijk aan 0, dus hij staat in de juiste vorm. Gaan we naar de volgende stap, het aflezen van onze a-, b- en c-waarden. We zien dat a een waarde heeft van 2, b heeft een waarde van min 8 en c heeft een waarde van 5. Nu we onze a-, b- en c waarde hebben, kunnen we naar de volgende stap, namelijk het berekenen van de discriminant. Oftewel d is b kwadraat, min 4 keer a keer c, geeft ons b in het kwadraat, dat gaat worden min 8 in het kwadraat, min 8, dus ook deze gaan we weer schrijven tussen de haakjes, min 4 keer a, en a heeft een waarde van 2, dus we krijgen min 4 keer 2, vermenigvuldigen met c, en c heeft een waarde van 5, dus min 4 keer 2 keer 5, Min 8 in het kwadraat is 64, min 4 keer 2 keer 5, min 40, geeft een discriminant van 24. Gaan we naar onze oplossingen? De eerste x-waarde vinden we min b min wortel d gedeeld door 2a. Dan hebben we voor de andere, hebben we x is min b plus wortel d gedeeld door 2a. Invullen van gegevens geeft min b, oftewel min min 8. Min, de wortel van de discriminant, die is nu 24, dus dat wordt wortel 24. Dit delen door 2 maal a, oftewel 2 maal 2. De andere oplossing, vrijwel hetzelfde, alleen die ene min, dat gaat een plus worden. Dus even kijken of we het wat eenvoudiger kunnen schrijven. Min, min 8, dat gaat worden 8. Min de wortel van 24, wortel 24 is geen mooie wortel, dus deze laat ik staan. En dit gaan we delen door 2 maal 2, oftewel delen door 4. Hetzelfde voor de andere oplossing, nogmaals de min wordt dan een plus. En wat we nu zien, dit noemen we de exacte oplossing van de vergelijking. De wortel 24 kunnen we niet uit ons hoofd uitrekenen. Dus dit mogen we laten staan wanneer er wordt gevraagd om een exact antwoord. Wordt er gevraagd om je antwoord af te ronden op een aantal decimalen, stel 2, dan pakken we onze rekenmachine erbij. Voeren we het in en dan moeten we even goed opletten dat we die 8 min wortel 24 tussen de haakjes zetten. Want dat geheel moeten we delen door 4. Nou, wanneer we dat doen, dan zien we dat we een x-waarde krijgen die afgerond gelijk is aan 0,78. Hetzelfde doen we voor de andere x-waarde. Ook nu zetten we de teller, dus die 8 plus wortel 24, zetten we tussen haakjes. Dit geheel delen we door 4 en we krijgen een x die afgerond gelijk is aan 3,22. Wanneer we de gevonden oplossingen gaan afronden, dan noemen we dit een benadering. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van de video over de ABC-formule. Bedankt voor het kijken. En wie weet tot de volgende keer.